In deze video leg ik uit hoe je in Edge, in Windows 10, tabbladen apart kunt zetten zodat je ze later opnieuw kunt gebruiken. Stel je wilt iets vertellen over vulkanen in de les en je hebt daarbij verschillende bronnen op verschillende sites gevonden. Ik heb hier bijvoorbeeld een pagina in Wikipedia, ik heb hier een YouTube-lijst met resultaten en ik heb ook een Microsoft Forms toets gemaakt. Wanneer ik nu aan het begin van de les al deze zaken weer zou moeten opzoeken, dan ben ik even bezig. Maar in Edge kan ik die tabbladen apart zetten door dit knopje linksboven te gebruiken. Deze tabbladen opzij zetten en dan verdwijnen ze uit mijn beeld. Maar als ik dat linker knopje helemaal links pak, dan kan ik ze hier weer terugzien en kan ik ze ook hier weer herstellen. Nu zie je dat deze drie tabbladen eigenlijk gewoon weer terug zijn en ik kan nu alle lesvoorbereiding in één keer weer uh, op mijn beeld laten zien.